Ik ben Woutje de Vries. Ik heb vorig jaar digitaal gecollecteerd voor Dorcas. Ik dacht dit moet ik gaan doen, want het is heel belangrijk dat we ons inzetten voor de mensen in nood. Omdat ik graag wat wil betekenen voor de naasten. Dat is een opdracht aan ons. We deden het eerst fysiek, maar we zijn in 2020 gestart met digitaal. Dat bevalt heel erg goed. Je kunt dat op je eigen tijd doen. Ik ga nu mijn collectebus aanmaken en dat is zo gebeurd. Ze vragen jouw gegevens en dan krijg je een linkje doorgestuurd. Het linkje kun je weer delen met je eigen contacten via WhatsApp... Maar je kunt het ook misschien op Facebook zetten, net wat bij jou past. Ik heb mijn naam ingevuld, mijn foto toegevoegd en ik collecteer omdat iedereen zo de kans krijgt om iets te geven voor de mensen in nood. Voedsel is heel belangrijk, onderdak is belangrijk en daar willen we ons zeker voor inzetten. Je kunt een streefbedrag invullen en dat is wel leuk om te volgen. Je ziet wat er in jouw bus wordt gedoneerd en of je het resultaat hebt gehaald. Maak je eigen collectebus aan. Doe dat via dorkus.nl, Collector voor voedsel.